Nederland is een fietsland en ook in Flevoland worden flink wat fietskilometers gemaakt. Bij het aanleggen van een fietspad zijn comfort, veiligheid, duurzaamheid en weinig onderhoud belangrijk. Om een nieuw betonnen fietspad aan te leggen moet vaak eerst het oude fietspad opgebroken worden. Als het materiaal van het huidige fietspad niet verontreinigd is, wordt het hergebruikt in bijvoorbeeld nieuw asfalt en beton... De fundering van het oude fietspad wordt aangevuld en vlak gemaakt. Zo vormt dit een goede basis voor het nieuwe pad. Met de betonmachine wordt het fietspad in één keer aangelegd. In één dag kan deze machine ongeveer 800 meter fietspad maken. Een nieuw fietspad is standaard 3 meter breed. Om scheuren in het nieuwe betonpad te voorkomen, worden er binnen 24 uur krimpvoegen gemaakt. Het beton wordt daarvoor om de drie meter deels ingezaagd. Hoewel het lijkt alsof het fietspad nu klaar is voor de eerste fietsers, is het beton pas na drie à vier weken op volledige sterkte. De allereerste rit over het fietspad wordt gemaakt door de markeringswagen om de beleiding aan te brengen. Terwijl de lijnen worden gezet, worden ook de bermen aangevuld en op de juiste hoogte gebracht. De eerste fietsers kunnen er nu veilig overheen een nieuw fietspad van beton heeft een levensduur van tenminste 50 jaar. Het fietspad blijft in die tijd vlak en stroef, wat zorgt voor rijcomfort en veiligheid. Veel fietsplezier!